Uh, een ontzettende goede morgen. Welkom bij de Stofjes lieve YouTube kijkers. Zondagmorgen praat. Echt wel. Zoals jullie zien alweer op de achtergrond geen bos. Geen bos. Nee, vandaag waren we verkozen om uh, direct eventjes naar de fitness te gaan. Uh, niet naar het bos. We hebben door die van gereden. We moeten straks natuurlijk weer gaan voetballen. En dan moeten we om kwart over... Net zo'n half. Pff. 12 uur precies uur moeten we weer trekken naar Utrecht toe. Dus even een stukje kachelen. Dus en, uh, ik wilde wel wat, uh, wat fitness uh, doen. Dus heb ik gekozen om uh, maar uh, gewoon een uh, fitnessdag uh, ervan te maken. Nou, gisteren uh, iets leuks gedaan. Gisteren ben ik bij een Meet en greet van Enzo Knol geweest samen met mijn dochter. Dat was leuk. Dat was leuk. Het zijn. Uh, ja, hoe je het ook bent verkeerd. Ze dus dus blijven toch gewoon. Alhoewel je dat onder gewoon kan plaatsen, maar. Nee, ze nemen ook gewoon echt een beetje de tijd. Natuurlijk kun je half uur daar gaan, gaan staan klappen, Dat gaat het gewoon niet. Ze hebben natuurlijk meerdere fans die, die even wat willen doen. Maar uh, toch ze doen het gewoon rustig aan. Relaxed, chill. Uh, ja leuk, leuke mensen. Leuke mensen. Niks over, uh, over te zeggen. Het is echt, uh, ook, ik denk voor velen ook best wel een uh, inspirerend stal. Samen met dat, uh, dat hele KP uh, natuurlijk. het hele Knolpower, de Knolpower Active met dat sporten van, uh, van Myron. Dat ze daar heel veel uh, mensen mee motiveert om uh, te gaan sporten. Uh, en zo zelf natuurlijk ook. Ja, min of meer vind ik het zelf ook wel inspirerend om, uh, om dat met dat sporten ook gewoon vol te blijven houden. Niet, niet alleen natuurlijk door die twee, maar ook voor, uh, vanuit jezelf. Met, met je eigen resultaten, met het afvallen, met noem maar op, zeg je dat het op dit moment weer eventjes weer wat hakkelt, of dit jaar hakkelt het een beetje. Ik denk wel dat het een beetje aanlegt dat je natuurlijk bepaalde omstandigheden die ermee te maken hebben, dat je er wat minder in zit dan bijvoorbeeld vorig jaar, uh, Ja, dat kan verkeren. En, de draad weer een beetje op zien te pakken en ik probeer het zoveel mogelijk een beetje te, ja, uh, wel rekening mee te houden, maar dat gaat niet altijd. Dat merk ik aan mezelf. Is lastig. Is lastig. Maar goed, dat komt wel weer. Daar gaan we wel weer voor zorgen. Hè? Want dat moet. Ik, uh, ik, ik heb voor mezelf gewoon echt een idee zo van, ik, ik wil absoluut niet meer Um, zolang, het, zolang het kan voor mezelf, wil ik absoluut niet meer boven die 100 kilo komen. Dat sowieso, dat is mijn eikpunt. Daar wil ik niet meer boven komen. De um, onder is altijd goed en ik wil weer, ik zit weer op de, volgens mij zit ik nu weer ergens op de 96. Ik wil toch ook weer onder die 95 komen. En deze, um, dat hangt, dat hangt van met motivatie. Uh, uh, hangt dat, valt dat uh, of, valt het, of staat dat? Dat is gewoon heel, uh, heel logisch. Normaal gesproken als jij uh, goed gemotiveerd bent. Als je goed gemotiveerd bent en het gaat lekker en je zit lekker in dat, in dat, uh, in dat ritme. Dan, dan gaat het ook makkelijk. Maar op het moment dat je dus dan wat minder. De motivatie wil hebben, maar het gaat dan niet omdat je dat ritme niet hebt of door omstandigheden wil dat niet helemaal lukken of noem maar wat, dan, dan stagneert dat. Dan zeg dus je je moet het een beetje zien als een, een vuiligheidje in, in de ketting. Als de ketting lekker loopt, dan gaat het goed, maar zit er een, een klein schakeltje die je niet helemaal mee wil rijden, dan kun je niet goed fietsen. En daar is, een heel, uh, ja, daar is gewoon dat proces, maar dat komt wel weer dat komt wel weer. We gaan gewoon uh, rustig aan doen, niet te gek doen en dan, uh, ja, dan moet dat weer goed komen. Dus, maar voor, uh, voor vandaag in ieder geval weer iets uh, leuks met voetballen. Komt dan dat we vandaag eigenlijk toch maar weer eens een keer een wedstrijdje winnen, mannen. Want potverdomme. Zo'n start als we dit jaar hebben gehad, heb ik het nog niet meegemaakt bij Juliana Het Dit is nu het vijfde seizoen. Uh, ja. Ik kan het als wel vinden en natuurlijk de jongens moeten het doen en uh, uh, ze willen er ook alles aan doen, maar het, het, het valt nog net niet iedere keer onze kant op. Vroeg ik week ook dat je eigenlijk uh, je, je, je, je speelt de wedstrijd goed, je, je maakt uiteindelijk 1-0 en dan uh, ja, eigenlijk een uh, meer vlak voor de tijd. Maken ze door, ja, door een rare goal, met meer ook een soort eigen goal waar je uit, niks, uit een soort klutsbal niks kan doen. Ja, wordt worden alsnog 1-1. Ja, en dan is Balen. Dat is het, balen. Dan is het balen dat je eigenlijk de wedstrijd een beetje in de, in de zak had. En dan op die manier uh, ja, geef je hem dan alsnog weg. En dat is Balen. Schult je dan meteen weer wat, uh, wat in, de, in, de, in de stand? Dan ja, ben je de wedstrijd, dan sta je, sta je net boven de, boven de middenmoot, en nu sta je net onder de middenmotor. En dat, dat, is, dat, is, dat is Juliana niet waardig, dat moet beter. Dus, we zullen het wel zien vanmiddag. Kampong, nieuwe tegenstander. Natuurlijk bekend van het hockey, Kampong, daar is het meeste door bekend. Dus ik uh, ben benieuwd wat het gaat worden. We zullen het wel zien. Ik zou in ieder geval zeggen, tot de volgende keer. Ik uh, ga je afsluiten. Uh, nogmaals, uh, als je dit uh, leuk vindt, even een duimpje omhoog. Uh, abonneer op dit kanaal. En dan uh, zie ik jullie volgende week weer terug. Ik zou zeggen, een hele leuke zondag nog. Ja, als je uh, dit ziet, dan is je natuurlijk al voorbij. Maar toch, ik hoop dat je in ieder geval een leuke zondag hebt gehad. En dan uh, zie je je volgende keer weer, uh, volgende week weer terug. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En dan zeg ik zo, met een korte Ciao.